Iedereen, welkom terug op ons kanaal. En welkom weer bij een nieuwe video. We hebben de afgelopen tijd weer wat leuke pakketjes binnengekregen. Dus het leek ons leuk om deze te unboxen <laughs> in deze video. En zijn er echt. Heel wat. We weten nog niet wat erin zit. Dus we zijn heel erg benieuwd. En jullie hopelijk ook. Voordat we verder gaan, vergeet ook zeker niet om je te abonneren op ons kanaal. En druk ook zeker eventjes dat belletje aan. Als we dan een nieuwe video uploaden, dan krijg je een melding. En dan ben je gewoon een van de eerste die onze video te zien krijgt. En dan gaan we nu beginnen met het echte uitpakken. Er zit een uh, kus op. Dat is heel erg leuk. Is misschien is het een heel romantisch pakketje. Nou, we hebben hier een kaartje. En er staat op Your Valentine. Met weer een kusmondje. Dus dit is nog een Valentijnsdagpakketje. pakketje. En zo te zien zijn alle producten in dit pakketje ook roze. Dus dat oh is ja. heel erg leuk. Ik heb hier allereerst een Ethos Body Lotion, Guava en Pineapple. En dan heb ik hier Babor with Love. Het is echt een super mooie verpakking trouwens. En dit zijn van die ampullen. Voor een glow, voor hydratatie, voor in de nacht. En dan hebben we hier nog... Drie kleine productjes. Dit is van MUA Luxe de Velvet Lip Lacquer in de kleur Moxie. Dan heb ik hier nog een mooi nagellakje in een roze kleur van Ethos. En nog een heel lekker eos lipbalmje Deze hadden we eigenlijk al geopend, maar we willen hem nog heel graag laten zien omdat we het zo vet vinden. Want Benefit stuurt altijd de leukste PR pakketjes op. Het zijn echt gewoon een soort van cadeautjes bijna. Dit lijkt gewoon speelgoed. En wat hierin zit is een mascara. Hoe tof is dit? Ik dit is, is gewoon een soort van mini raketje. Hij is heel erg schattig. En dit is de Bad Girl Bang Mascara. En deze heb je misschien al wel voorbij zien komen op YouTube. Wij hebben hem zelf nog niet geprobeerd. Maar ik ben heel erg benieuwd of dit een beetje ja. onze smaak is. Het ziet er nou uit dat je wimpers echt worden En ik hou er wel van als die een beetje wat volume heeft. Dus ik ben super benieuwd om deze uit te gaan proberen. En bij dit pakketje hebben we deze keer er twee gekregen. Meestal krijgen we gewoon pakketjes die we met elkaar delen. En ik weet dat jullie heel vaak er vragen over stellen van wie krijgt nou wat. We delen het altijd gewoon ja. onder elkaar. En dat gaat eigenlijk altijd gewoon super gemakkelijk. Ja, we hebben nooit echt ruzie over dingen. Dat gaat ja. gewoon prima. En als we iets hebben van nou die wil ik per se ook hebben dan kopen we die gewoon. Ja. Dus, ja, zo so ja. Dit was ook nog voor Valentijnsdag. Dit is de Epic Ink Liner. Ben ik heel erg benieuwd naar een waterproof eyeliner. Met een stift. Ziet er volgens mij wel heel goed uit: Sweet Cheeks Blush Palette. En het is een palet met. Nou, hoeveel verschillende kleuren? 1, 2, 3, 4. Acht verschillende kleurtjes. Deze twee hebben shimmer. Oh, deze ook trouwens. En die andere zes zijn. nee, vijf. zijn mat van kleur. Krijg je wel gelijk echt zomer-lantify ja, van? Dus ik kan nu echt helemaal niet wachten. Ik zie hier in het pakketje nog een aantal nieuwe producten zitten. die ik nog helemaal niet ken. En dit zijn de Powder Puff Lippies. Dus een soort van lippoeder. Het ziet er trouwens echt super schattig uit, deze verpakking. Oh, dit had ik niet verwacht. <laughs> het staat op de. Als we bakken. Ja, maar... Oh ja, natuurlijk. <laughs> ik had op een of andere manier verwacht dat je ergens iets in moest dippen. Maar inderdaad. Hier wordt gezegd featuring a soft cushion applicator. Dus dat sponsje. En het zou een uh, lichtgewicht moeten zijn met een moesie textuur. Maar het zou dus weer daarna Oeh. een poeder finish moeten krijgen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Het heeft een beetje pigment. Ja, ja! Inderdaad, ongeveer oh, een echt echt poederige finish inderdaad. Dat ziet er dat heel ziet er mooi heel uit. uit. Oh, het voelt ook heel zacht. En we Moet echt... je voelen. Oh ja. Yeah. Dat is wel heel erg lekker. Ook voor mensen als je dus niet heel erg van lipstick houdt en gewoon even een klein kleurtje wilt hebben. Het volgende perspakket heeft zeg maar, niet alleen producten, maar ook nog wat cadeautjes. En dat is wel heel erg leuk. De ene keer krijg je gewoon een envelop binnen met alleen de producten en het persbericht. En zoals dit krijg je gewoon nog allemaal leuke cadeautjes eromheen. Want het draait om de iOS lipbal. Zacht, zachter, jouw lippen. En er zit echt van alles bij. Ik ga het even snel uitpakken zodat het plastic niet te veel lawaai maakt. Wat is dit allemaal? Ik heb hier de EOS Lip Balm. En dit is pure softness. softness. En die is dus nieuw in de collectie. Een zachte, neutrale smaak, rijke shea en cacao boter. En verder hij is zonder mineralen, oliën, parabenen, glutenvrij dermologisch, glutenvrij, dermologisch getest, volledig recyclebaar. Ik wist niet eens dat er gluten in de lipbalm konden zitten. Nee, ik weet het eigenlijk ook niet. Ik lees gewoon op wat hier staat. Verkrijgbaar vanaf midden februari. En hij kost 5,99 euro. En daarbij krijgen we nog een mooi kopje voor thee. Een super zachte witte deken. En een kussentje. Volgende pakketje: wow. wow. Merci Handy. Uh, dat ken ik van de. Desinfecterende handgels. Ja, handgels. Dit is de La Creme de La Creme. En het zijn vier Love and Hand Creams. Ze bevatten vitamine E en emollient parels. Ja, en ze zien er allemaal heel leuk uit. Echt een zoete verpakking inzetten het van die streepjes erop. Tiny beads that will soften your hands and melt your heart. Ik zie hele kleine... Een rode soort van stipjes, dus dat zijn de parels, denk ik. Oh, wow. Oh, wow, die geven een kleurtje af. Oh, ik vind het niet zo heel nee, zoet. Dat, dat valt gelukkig wel mee. Het ruikt heel erg bloemig eigenlijk. Het ruikt zo. lekker, vrij dun ook. Dus dat smeert lekker dun uit. nou In deze tubetjes zit 30 ml handcremes. Kosten 4,90 euro. En je kunt ze bijvoorbeeld bij de Douglas halen. Oeh. Volgende item is ook weer verpakt in roze. Iedereen ging voor roze. Oeh. Oeh. Dit is een nieuwe geur van Amazing Grace. Amazing Grace is een van mijn favoriete geuren van all, ja, of all time eigenlijk. Zullen we hem maken? Ja, ik ben heel benieuwd. Jaren geleden heeft Serena deze geur, de gewone Amazing Grace, aan mij geïntroduceerd. Ik zou zeggen bijna tien jaar geleden. Sindsdien, ik heb hem volgens mij vandaag op. Ik heb hem vandaag opgetrouwen. Ballet Rose. Ja. Hij ruikt heel anders dan de normale mm. Amazing Grace. Maar ik vind hem wel heel lekker. Zeg maar ja. hij is wat zoeter, niet zo poederig. Dan hebben we hier iets wat al uit de verpakking is, zoals je kunt zien. En het zit in een heel mooi tasje. Echt heel schattig. De verpakking is echt al niet normaal mooi. En er zit een labeltje op van Estee Lauder. Want hierin zitten namelijk producten van Estee Lauder. Het is de nieuwe Pure Color Envy Paint On Liquid Lip Color van Estee Lauder. Een hele lange naam. En het ziet er echt geweldig mooi uit. En we hebben zes verschillende kleurtjes. Wow, hij gaat echt richting wow, neon bijna. Die is heel mooi. Heel mooi uit. Heel nog licht. licht een Wauw. De dekking mooi. is echt heel mooi. En de finish is, wat zou het zijn? Zet in toch? Ja, zet in eigenlijk. Denk Ik denk een beetje zet in finish. Ik wil nog even één kleurtje laten zien. En dat is 109 Lakker Lover. Kijk, deze is bijna metallic. Wauw. Wow. Mooi. Heel hè? mooi. Heel erg bedankt. We zijn hier echt mega blij mee. We zitten te denken om deze te reviewen als jullie daar interesse in hebben. Laat het in ieder geval even weten in de comments als je dat wilt. En Dan gaan we dat doen op onze blog endlessweekend.nl. Oeh! Met de lipstick geschreven. Yves Rocher. En dit is een nieuwe Oeh. lipstick, de matte lipstick die niet uitdroogt. Oeh, nee, hey, hou je hand Oeh. eens op. Yeah. Yay. Wow. Oh. Dit is de nieuwe lipstick Grand Rouge mat. en is verrijkt met herstellende camellia en biedt een matte finish. En hij is verkrijgbaar in acht verschillende kleuren waarvan wij hier vier hebben. De lipsticks zijn gewoon verkrijgbaar in de Yves Rocher winkels en ook online en zijn vanaf uh, februari 2018 te koop. Dus vanaf nu en kosten 22,90 euro. Hele mooie lakjes van Essie. Ik moet zeggen dat het een van mijn favoriete merken is. Ja, sowieso. En even kijken. Dit is de Spring Collection 2018. Dan heb je zeg maar de rode kleur. Dat is dan zogenaamd een beetje de helm. Dan heb je de roze kleur. Dat is de Perfect Mate. Dan heb je een wit Passport to Sale. Dan heb je Bon Boy A. Een beetje een mintachtig kleurtje. Stripes and Sales. Is een beetje teal. En dan hebben we als laatste... Anchor Down donkergrijsblauwe. Ja, ik vind ze wel mooi. een mooie leuk. collectie. Het schreeuwt inderdaad wel lente. Ja, vind ik. Maar dus niet helemaal te snoepig, ja. wat ik wel heel nee. erg leuk vind. Het is zeg maar niet. Het is een beetje pastel, maar wat cooler pastel. Ja. Dus wat dat betreft, dat vind ik wel nieuw. En ik denk dat mijn favoriet kleurtje van deze: wel deze. De ja. grijzige kleur is en deze gek nude-achtige kleur. Want deze heeft ook nog een kleine shimmer erin als je ja. het kijkt. Dus ik denk dat je nagel of je handen ook wel heel bruin kunnen lijken als ja. je zo'n kleurtje draagt. Dus ja. Uh... Ziet er heel erg leuk uit en ik heb nu niks op mijn nagels, dus ik wil zeker wel een van deze kleurtjes gaan uitproberen. Nou, deze springcollectie is vast verkrijgbaar vanaf maart en de prijs is 10 euro per lakje. En we hebben hier weer een geurtje en dit is Daisy van Marc Jacobs. En dat is weer een andere uitvoering van, er zijn echt heel veel varianten op mm -hmm. deze geur. En dit is de Twinkle en ik ben heel erg benieuwd hoe die ruikt. Cute! Hm, hij is niet zo zoet denk ik deze keer. Toch als de andere geuren. Wow, het ruikt heel bekend. Wel lekker, maar er zit iets in. wat ik niet helemaal kan plaatsen. Ja, inderdaad. Ik vind het wel lekker. Het is zeg maar eerder wat fris. frisser en fruitiger. Maar ook weer niet super fruitig. Maar zeker niet heel erg zoet. Hij is heel fris vooral. Dat had ik niet verwacht. Lekker. En er zijn volgens mij mensen die ook al deze flesjes sparen. Volgens ja. mij op, uh, op de wc van onze tante staan volgens mij alle allemaal Daisy uh, geurtjes van Mark Jacobs. Nou, Laat ons zeker eventjes in de comments weten van welke van deze producten jij graag een review zou willen zien op onze blog. Dan kunnen we daar zeker eventjes naar kijken of we daar een leuk artikel over kunnen maken. En we willen iedereen heel erg bedanken voor het toesturen van al deze prachtige producten. We kunnen niet wachten om alles lekker te gaan proberen. En dan hebben we ook nog een ander vraagje aan jullie. En dat is, wat is het laatste beautyproduct dat jij voor het laatst hebt gekocht? Daar zijn we heel erg benieuwd naar. Laat het eventjes weten in de reacties. En geef deze video ook een duimpje omhoog als je het leuk vond. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Als je nog geen abonnee bent. En dan zien we je heel snel weer in de volgende video. Doei! Doei!